Hi iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Als je de video van vorige keer hebt gezien of ons misschien wel volgt op Instagram stories... heb je misschien wel gezien dat we jullie hadden gevraagd of wij dit jaar ook weer een kerstcadeautjeshal moesten opnemen. En daar hadden we echt massaal het antwoord ja op gekregen... Dus uh, dat is wat we vandaag gaan doen. Ja, en we willen dit niet laten zien om op te scheppen of iets dergelijks, maar meer als inspiratie. We vinden het zelf ook heel erg leuk om dit soort video's bij andere mensen te bekijken. En dan krijg je toch weer ja, leuke ideetjes van cadeautjes en dergelijke. Mm -hmm. Dus, uh, laten we snel beginnen. Het allereerste cadeautje waar ik mee wil beginnen is deze super lieve alpaca. En deze heb ik natuurlijk van Taren gehad. <laughs> ik bedoel, het kan gewoon niet anders. En ik zou willen zeggen... Ons moet, Paco. <laughs> het heeft heel eventjes geduurd, ongeveer een dag, anderhalve dag voordat ik de naam had gevonden. Maar het is Paco geworden. Hij is super zacht, hij is super fluffy en helemaal mooi wit. En ik ben er echt ontzettend blij mee. Deze wilde ik heel graag hebben. Ik ben heel erg blij dat ik deze heb gehad. <laughs> nou, sinds deze zomer vind ik het eigenlijk wel weer wat leuker om bordspelletjes te spelen. Of überhaupt spelletjes. Mm -hmm. En uh, ja, daarom was ik een beetje op zoek naar spellen. En daarom heb ik dit cadeautje gekregen van Larissa. Dit is Cards Against Humanity. En dit zou een ja, feestjes party game zijn. Voor verschrikkelijke mensen. Ja. Je moet er, als het goed is, hele grove grapjes mee maken. Hè? Ik weet niet precies hoe het nog werkt, maar ik denk dat het wel een spelletje voor mij is. Ja. Ik denk dat het wel gewoon heel erg grappig kan zijn. Ik heb het één keertje gespeeld en ik vond het echt hilarisch. En ik weet zeker dat jij het ook heel erg grappig vindt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Ik heb hem ook eigenlijk gevraagd nadat jij er zo enthousiast over mm -hmm. vertelde. Toen dacht ik, hey, I need it. Nou, ik heb hier de internationale versie van het spel. Je hebt volgens mij ook nog de UK versie en de... US. Een US-versie. En het spel is wel 17+. plus oh. <laughs> staat erop. En dat is voor 4 tot 20 spelers. Oh, dat is best wel veel. Ja, 20. Het volgende cadeautje dat ik ook van Tara heb gehad is dit. Dit is de La Roche-Posée Everclar duo. En dit is serieus een geweldige crème. Ik heb mijn getal heel vaak opnieuw gekocht. Maar ik heb deze toevallig op dit moment niet. Dus ik ben er heel erg blij dat ik deze van haar heb gehad. Ik heb hem ook in de getinte variant in medium. Die is ook echt super fijn. Maar deze transparante variant vind ik heel erg fijn om in de avondig te gebruiken. Want dan heb ik toch niet dat kleurtje nodig. Dus uh, heb je wel eens last van onzuiverheden, puistjes? Uh, je hebt toch wel eens, zeg maar, als je een beetje aan iets hebt gezeten. Dat een soort van opzwelt en dik wordt. Ja. Als je dan dit erop doet en dan gaat slapen, dacht na, it's gone. Dit is echt miracle stuff. volgende cadeautje is dit boek. Het heet Moonology, Working with the Magic of Lunar Cycles. Uh, van Jasmine Boland en dit is een boekje die ik heel vaak tegenkwam op het Instagram account van Mary Josie en was ik heel erg benieuwd naar. dus Ik had aan haar gevraagd van hoe heet dat boekje en ze was er heel erg over te spreken. Het gaat namelijk over de acht fasen van de maan en hoe je daar een beetje mee om kan gaan, hoe je daar eventueel ja, een beetje dingen mee kan voorspellen of kan kijken. Ja, je kan er zeg maar als je daar een beetje veel beïnvloed door bent of denkt te zijn, dan kan je dat erachter komen in het boekje Zo waar het dan over komt. Ja. ja. Het is echt uh, volgens mij een heel leerzaam boek. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal in staat. Nou, ik ben ook een hele grote theeliefhebber. Dus ik heb dit jaar ook lekkere theetjes gevraagd. Zoals mij heb ik het vorig jaar ook gedaan. Misschien is dat wel iets wat ik elk jaar doe. En ik heb drie zakken met super fijne witte thee gekregen. En uh, die zien er zo uit. Vind de zakken trouwens ook wel echt heel erg cool eruit zien. Het zijn drie verschillende. Ik heb op dit moment deze in gebruikt. Dit is de... Endlers witte thee. En het zijn echt van die stokjes. Het ziet er heel gek uit. Het zijn net soort van wandelen. Oh, ja. <laughs> het is echt een soort tat gewoon. Dus dat is wel heel erg grappig. En ja, ik vind thee gewoon zo ontzettend lekker. En dan vooral gewoon goede kwalitatieve thee. Um, kan nog wel eens prijzig zijn. Dus dit is ook wel echt weer een heel goed cadeau idee. Vind ik zelf op deze kant. Dus die ben ik echt lekker blij mee. En ik heb zo meteen een gebruik genomen. Want zoals je misschien wel hoort. Tara en ik zijn allebei best wel. Zieker, heel erg verkouden. Dus uh, ja, de waterkoker is echt volop in gebruik op dit moment. Dus dit is een heel erg fijn om te hebben. Nou, en bij die thee hoort natuurlijk ook een theeapparaatje. Of nou ja, hoort natuurlijk niet. Want je kan het ook gewoon in zakjes en zo doen. Maar ik ben heel erg blij met dit ding. Ik weet eventjes niet precies de naam. Volgens mij was het... Chai cult of cult chai, iets in die richting. Geen idee. En het is super handig. Er zit zeg maar een ingebouwde filter in. En hier kan je gewoon losse thee in doen. Dan doe je dus gewoon los water bij. Dan gaat het hier lekker een beetje lopen. ja, broeien. Trekken. Trekken. <laughs> en uh, ik, weet, ik ga gewoon eventjes een clipje in doen. Dan zie je zeg maar hoe het werkt. Want als je een kopje onder hangt, dan gaat hij gewoon het in je kopje laten druppelen. Super makkelijk. En ik haal hier twee kopjes uit wat wel heel erg lekker is. En het is gewoon een hele chille manier om um, ja, losse thee eigenlijk te gebruiken. En ik je vind kan hier ook versement in doen. Oh ja. ja, je kan er alles in doen wat je wil eigenlijk. Ik zat ernaar te kijken en dacht ik, ah, waarom heb ik daar niet aan gedacht om dat te vragen? Dat is iets om op mijn lijstje te zetten voor ja. volgend jaar. Als je theelover bent, is het echt een super handig. Ding. Dan heb ik hier twee dingetjes van Jomelo. De eerste is het geurtje die ik super lekker vind: dat is wood sage en sea salt. En uh, mijne is echt gewoon nou, de dag voor kerst opgegaan. Dus ik ben super blij dat ik hem opnieuw heb gekregen. Want dit is echt zo'n lekkere geur. En de geurts van Jo Malone die kan je met elkaar dragen, de geuren. Dus ik heb nog twee andere geuren thuis. En die, die breng ik dan aan op mijn huid. En dan deze eroverheen. Dus ik heb nog een hele houtige geur thuis. En dan daaroverheen doe ik deze. En die is, zit ook hout in, maar is eigenlijk wat frisser. En ik vind hem echt zo lekker. Mm -hmm. de huid in deze. Ik ben hier heel erg zuinig mee. maar tegelijkertijd ook niet, want ik wil hem echt... Overal spreekt. Ik vind deze echt heerlijk. En ik heb daarnaast nog wat anders gekregen. En dat is een zeepje. En deze ruikt naar. Oh, die vind jij heel erg lekker ruiken. Ruikt naar rozen. Zo. Maar echt heel sterk. Heel goed, een roze, ja. Het is echt zo'n zeepje die eigenlijk bijna niet aan wil raken. Maar die ik toch wel. Ja, ik denk dat ik hem gewoon onder de douche ga Het zit gebruiken. Het Ziet er ook zo mooi uit allemaal. Ja, heel luxe. Oeh. Heel erg lekker. Over lekkere geur gesproken, ik heb van Tara, allebei toch? Mm -hmm. Van Tara twee super lekkere kaarsen gekregen. Heb je deze ook in Aruba gekocht ja. of niet? Muis. Op Aruba had je een Bad Body Works winkel. Ja, en ja. Tara zei het al in de app van er is een Bad Body Works winkel. Hebben jullie nog iets nodig? En volgens mij had je. je had ik heb mij heel, heel vaak gezegd, ja, op zich een kaars zou wel lekker oh, zijn. Ja. En toen dacht ik, nou ja, koop ze gewoon en dan kijk ik wel of je er nog wat over zegt. Want als je het wel dat had gezegd, dan weet ik de het natuurlijk niet meer cadeau geven. Maar ja, dus ik had wel kaarsen volgens mij op mijn verlanglijstje staan. Maar ja, toen je dat dus vroeg, toen dacht ik al van, oh, ik hoop dat ze iets van bad en Bath meeneemt. meeneemt ja. Want Taro weet echt precies de geuren die ik lekker vind. Dit is namelijk Whiteborn Mahogany Teakwood. En het is een super grote kaars met echt drie lontjes erin. En dat ruikt zo ontzettend lekker, deze. Het doet me heel erg denken aan gewoon een beetje van ja, een frisse. Epicromia Fish. Epicromia Fitch Winkel. <laughs> echt heerlijk. Dus uh, deze heb ik. En ik heb ook deze. Dit is de Aromatherapy Stress Relief Eucalyptus en Spearmint. En deze is echt wat meer wat frisser. Ja, dit is ook echt mijn favoriet. Ja, een frissere mintgeur, ook echt ook ontzettend vanaf, lekker. En ook deze heeft weer de drie lontjes. En het is gewoon ik vind het gewoon heel erg fijn om op dit moment gewoon kaarsen te branden, gewoon de hele dag door. Mm -hmm. Maar echt de hele dag door. Dus ik ben zo ontzettend blij dat ik weer een goede voorraad heb. En dan heb ik nog een kaars. Deze heb ik gekregen van de moeder van mijn vriend. En dit is uh, een kaars van de Rituals, dit is de White Lotus en Jiren. Deze is ook echt super lekker, deze geur ken ik al. Dit is mijn favoriet. En het is een hele soort van ja, milky, zachte geur eigenlijk. Ja, heel fris, zou... ja, het is zo, maar, maar ook, ook warm. zoet en warm. En. Hij is echt heel erg lekker. Nou ja, zoals je kan zien, ik heb echt een mega goede voorraad en hier de kaars op dit moment. is. Dus ik ga gewoon alleen maar thuis zitten, denk ik. Nou, over lekkere geurtje gesproken. Ik heb hier nog een geurtje, die heet Wood van D-Squared. Dus die heb ik nog gekregen. En volgens mij heb ik deze vroeger ook al een keertje gehad. Mm -hmm. Dus die vind ik heel erg lekker. En dan heb ik hier ook nog twee keer een make-up setting spray. Ik kan hier echt niet zonder, dus ik ben hier heel erg blij mee. En dit is de All Nighter van Urban Decay. En dan heb ik hier ook nog de travel size van dus dat is mega handig want volgens mij zit in deze net oh je ja, zie je 118 milliliter oh my god en ik heb dus een keer de fout gemaakt door het te kopen en door het toen uh, mee te nemen en toen werd het gewoon meteen weggegooid waarom doe gewoon... 118 ja het was heel erg frustrerend het is een heel fijn product en ik heb hier ook nog een lipgloss die heb ik nu op van Anastasia en serena vond het heel erg grappig want deze heet tara de hmm. geur, of de kleur is dus, mooi. Uh, ze vond hem ook heel erg bij me passen. Ik vind hem ook heel erg mooi. Ik heb trouwens nog een T-accessoire. Ook deze heb ik van Serena gehad. En deze is van Kickerland. En dat zijn T-Fishermen. En het zijn hele schattige soort van rubberen poppetjes met een... Um uh, hengel. hengel en dan kan je daar je theezakje aan vastmaken zodat hij niet zeg maar in je kopje gaat vallen dat is echt zo altijd zo vervelend dus deze zijn wel heel erg schattig er zitten er vier in dus als ik gewoon drie mensen op bezoek heb kunnen we alle drie of alle vier dan zo'n mannetje hebben <laughs> ik vond het wel echt ik een heel schattig leuk. dingetje volgende cadeautjes zijn voor in de keuken en dat is iets waar je mij altijd bij mee kan maken want ik vind altijd dingetjes wel lekker en leuk om te hebben Eerst is Himalaya zout, daar ben ik echt super blij mee, want mijn moeder heeft thuis een hele grote pot staan en daar haal ik altijd zout vandaan voor mijn ja. keuken. Gewoon Om... thuis naar huis meenemen? Ja, dan neem ik gewoon een potje mee naar mijn moeder en dan vul ik hem. En uh, nu heb ik dus mijn eigen grinder, wat ook wel echt heel erg fijn is. En ze verkopen ze één keer per jaar met kerst bij de Lidl, dus uh, dat wist ik niet. Daarom had Serena hem voor me gehaald, want ik ben echt tegen haar een keertje en daar heb ik een heel statement gemaakt over dat keukenzout gewoon minder lekker en minder goed voor je is dan Himalaya en zout. Dus vandaar, dat vond ze ook wel gewoon grappig. En ik ben er heel erg blij mee. En ik heb hier een hele lekkere dressing. Ze moest meteen aan me denken omdat er truffel in zit. Het is een balsamico truffeldressing. En ik ben echt dol op alles met truffel. Gewoon alles met truffel. Ik vind het zo ontzettend lekker. Dus ik weet zeker dat ik deze dressing ook heel erg lekker vind. Misschien nog met een beetje truffel olijfolie erbij. Dan heb je echt een hele lekkere truffelsalade. salade. Oh <laughs> ik vind ik het, like het zo echt. lekker. Ik vind het echt lekker. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat smaken. En we uh, gaan hem binnenkort al openmaken. Liefst met een burrata of zo. Een burrata salade met deze. Je kijkt niet excited. Ik kijk, ik, ik, denk ik denk dat ze een er wel uit. De burrata wordt verpest, maar. Nee! Volgende cadeautje is heel erg leuk. Ik moet hem even in elkaar zetten eerst. Het is namelijk een houten laptophouder. En deze wilde ik heel graag hebben. Omdat ik het gewoon heel erg mooi, statically pleasing zou vinden. Vooral op mijn bureau. Want je hebt al heel veel van die houders. En die zijn van kunststof. En die vind ik net niet mooi genoeg. Je hebt heel veel houten houders. En die vind ik ook niet mooi genoeg. Dus ik had wel echt specifiek om deze gevraagd. Want je kan je laptop hier bovenop neerleggen. Je kan hem kantelen en dan kan hem er rechtop inzetten. Als je hem wil opbergen of zo. Top. Ja, dus dan heb je hem of rechtop opgeborgen. Of je werkt er op deze manier op. Of je legt een plat weg. En volgens mij was er. Je kan ook. ook als je dus je laptop erop doet, dan kan je, je toetsenbord hieronder neerleggen. Oh, ja. ja. Dus dan kan je gewoon alles een beetje vrij hebben van je bureau. Mm -hmm. Ja, dus uh, daarom vind ik wel heel erg cool. Want hij is zeg maar ook wel redelijk minimalistisch. En netjes en clean. Dus ik ben er heel erg blij mee. Nou, met het volgende cadeau ben ik ook echt ontzettend blij. En dit was denk ik misschien wel het cadeau dat ik het aller, aller, aller liefste wilde hebben. Dat klinkt er heel fout, maar ja. Ik ben heel blij met deze. Ik snap het, ik snap het helemaal. Wat is dit? Het is een melkopschuimer. Wie mij op Instagram stories volgt, die heeft misschien wel gezien dat ik gewoon eigenlijk het hele afgelopen jaar mijn melk met de hand heb opgeschuimd. Gewoon met de French press, wat echt eigenlijk gewoon wat heel, heel goed kan. prima ging inderdaad. Maar ik merkte gewoon dat op een gegeven moment dat ik het toch wel een beetje wat vervelender begon te vinden. En Taren die heeft deze ook bij haar thuis. Dan heb ik papmom hem ook? Ja. ja oh. <laughs> papmom hem dus ook. Dus ik had al wel gezien van hoe ontzettend chill deze is. Super zacht in geluid ook. En hier kan ik gewoon lekkere melkjes mee opschuimen. En het wordt ook gelijk warm. En dan kan ik dus lekker in mijn koffie drinken. Want ik lust geen zwarte koffie. Nu nog niet. Dus... Uh... Ja. <laughs> Super blij mee! Dus deze heb ik van mijn ouders gehad, mm -hmm. of van onze ouders. En uh, nou, Hij is in ieder geval een paar keer in gebruik genomen. Als jij wil, kan ik samen zijn ook ja, een voor je maken. Lekker. Ik vind het super leuk om te doen. En wij zijn in onze familie heel erg fan geworden van deze maar Het is echt een beetje mond-op-mond -mond reclame en enthousiasme geweest. <laughs> Want ons nichtje Mare, die had hem. Oh. En die was toen heel erg enthousiast erover. Ze zei, ja, maakt echt super lekker schuim, bla bla bla. En ik zei, wow, het is echt super lekker. Toen heb ik hem uiteindelijk gekregen van mijn vriend voor mijn verjaardag. Toen heb ik dat weer verteld aan mijn ouders. Ze... Toen hebben zij me ook maar genomen omdat ze er zo enthousiast van waren. En toen zag jij het bij mijn ouders en ja. bij mij. En ik hoorde gewoon bij jou altijd hoe ontzettend stil die is. Maar hij is echt stil. Je hoort gewoon bijna niks. En hij is heel erg makkelijk schoon te maken, wat heel ja. erg belangrijk is. Vooral dat. Ja. <laughs> ik ben benieuwd wie van onze volger is straks ook een melkbeschamigd. Ja, echt. Het volgende is best wel een klassiek kerstcadeau. Sokken. Ik heb ze wel zelf gevraagd, dat ik wilde ze heel graag hebben. En deze is van Nike. Het zijn die kwart sokjes en dat vind ik toch wel heel erg leuk om bij lage sneakers dan te dragen. Zodat ze net een beetje bovenuit poppen. Mm -hmm. Vind ik heel erg cute. En dan heb ik hier ook nog een sport BH en dit is eentje die Larissa ook heeft. Die ik heel graag wilde maar niet kon vinden. Deze is namelijk heel erg fijn omdat de achterkant is heel erg slank. En vaak hebben die sport BH's toch al zo'n hele dikke razorback en dat past gewoon niet altijd bij alle topjes. En uh, ja, ik wilde heel graag deze hebben. Het heel erg fijn Alsnog is hij zeg maar, hij volgens mij medium support of nog steeds high. een van de twee. Maar het is in ieder geval okay. niet een low support. Mm -hmm. En dat heb je vaak wel inderdaad met die hele dunne bandjes. Maar ja. deze is echt onwijs chill. Yeee! dus is echt heel erg blij met deze. Dan heb ik hier nog iets heel schattigs. En deze had mijn moeder bij een cadeautje erbij gedaan. Gewoon als extraatje. Ik denk dat ze die was tegengekomen en dacht, dit is echt super Wat cool. Wat is het voor vormpje? Het zijn uh, brilletjes. Oh. Um, brillen hoe noem je dat ook weer? Paperclips. Paperclips. In de vorm van een bril. Super schattig, ik yeah. vind het echt leuk. Ze hebben sowieso echt heel veel paperclips in verschillende vorms tegenwoordig. En ik heb hier ook nog een unicorn make-up brush schoonmaker. Ik kan je zeg maar je borstel met zeepsof eroverheen zo schrobben en dat werkt gewoon heel erg goed om ze schoon te krijgen. Ik denk dat het ook wel een hint was van joh, je borstels <lacht> zijn te goor. Nee, nee, niet per se. Maar ik had wel iets van: nou, sowieso kan Serena dit gebruiken. Sowieso kan Tara dit het gebruiken. Het is een unicorn. Na de lush-video dacht ze: you need it. <laughs> nee, maar ik kan hem echt oprecht wel heel erg gebruiken. Want ik deed altijd gewoon met mijn hand. En dat is natuurlijk veel handiger. En hij is echt super cute. Yeah. En dan heb ik van een vriend een vliegticket gekregen naar een mooie bestemming in een mooi land. Waarschijnlijk onze volgende bestemming. Dus ik denk dat dat de Filipijnen wordt. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En daar heb ik heel veel zin in trouwens. En mijn volgende cadeautje is de Magic Bullet. Deze keer ik misschien wel gewoon van vroeger nog van telcel, Echt een top ding. Het is eigenlijk gewoon een heel klein apparaatje. Je kan echt van alles mee doen: smoothies, dingetjes mee mixen. En uh, als mijn vriend wel eens nu Indonesië aan het koken was, dan ging hij zeg maar al die kruiden mixen in een blender. En ik kreeg het serieus bijna nooit schoongemaakt. Dus ik zat er eigenlijk altijd een beetje over te zeuren. Dus daarom dacht ik. Oh, en de hakmolen had hij kapot gemaakt. Ja, dus wat. Dus nu hebben we de Magic Bullet. Het lijkt me gewoon wat makkelijker, makkelijker schoonmaken. En het neemt net wat minder ruimte in. Want ik wil een beetje gaan declutteren in de keuken. Dus uh, ik ben heel erg blij dat we deze hebben. Je kan ook chocolademousse maken, heel makkelijk ermee. Oh ja! Dat was dan oh, slagroom en dan een lepel Nutella of zo. En dan drie keer drukken en dan heb je gewoon chocolade. Die telcel van de Magic Bullet is misschien wel de enige reclame die keer op keer bleef kijken. Ook al heb ik hem... Had ik hem al drie keer gezien, de vierde keer zat ik weer te kijken en ik zet hem niet weg. Dan heb ik nog een berichtje en dat is alvast een gelukkig, gelukkig en gezond nieuwjaar. nieuwjaar. <laughs> ik dacht, praat met je mee, maar het ging niet so, goed. Sorry. Ja, we wensen jullie echt een gelukkig en gezond nieuwjaar. En we willen jullie heel erg bedanken natuurlijk voor het afgelopen jaar 2018. Nou, in het nieuwe jaar gaan wij samen eventjes een break nemen van ons vaste uploadschema op YouTube. Maar niet getreurd, want er staan natuurlijk heel veel video's van de afgelopen maanden maand, maanden online die je natuurlijk nog kan terugkijken mocht je die gemist hebben. Zoals de Arroba vlog misschien als je die gemist hebt, check hem zeker eventjes. Dus bij deze weet je dat we nu op dit moment even een pauze nemen op YouTube, maar we gaan zeker niet weg en we komen ook zeker weer terug. Volg ons wel op Instagram als je dat wilt, want daar zullen we wel gewoon dagelijks blijven posten. We proberen gewoon elke dag stories te plaatsen. We proberen het, het zal niet elke dag lukken. En in ieder geval foto's te plaatsen. En er komen ook nog wel wat leuke winacties aan die je waarschijnlijk niet wil missen. Dus ik hoop dat jullie allemaal Instagram hebben en ons daar verder volgen. En ja, als we dan weer een video posten, dan zullen we het hier zien op YouTube. Maar we zullen het ook aankondigen via Instagram. Nou, heel erg bedankt voor het afgelopen jaar. En we zien jullie terug in 2019.